Maandag 24 maart was het tweede bedrijfsbezoek gepland van Club Kaas. De Club Kaasleden konden deze keer kiezen tussen drie verschillende houtbewerkingsbedrijven. De meeste kozen voor Jan Gunneweg. Het was voor het, eigenlijk voor het eerst dat we zoveel mensen hier in het kleine bedrijfspandje hebben gehad. En ik vond het, uh, vond het fantastisch. Ik, uh, natuurlijk ben je wel een klein beetje zenuwachtig. Of, uh, krijg ik het verhaal wel lekker uit mijn, uh, uit mijn mond. Maar uh, ja, ik vond het ontzettend leuk. En dat komt denk ik ook door de sfeer, door de mensen die het zijn. En uh, ja, een leuk, leuke groep mensen. En dat uh, vond ik fantastisch leuk. Ja. Jan Gunneweg en zijn Bowbikes zijn inmiddels over de hele wereld te vinden. Het is de eerste houten fiets die in productie is genomen. Ik denk 98% of zo zijn we achtergekomen. Dat is uh, toch via... Of aan een bedrijf. En dat komt omdat we bijvoorbeeld het bedrijfslogo erop kunnen lezen. Ik wil graag mensen uh, dichter bij de natuur brengen. Um, omdat we denk ik toch wel in een soort uh, behoorlijk hectische, hectisch leven leiden allemaal. Um, of allemaal, van heel groot deel. En ik denk dat daar in de natuur een soort van nulpunt is. Um, waaruit we eigenlijk alles weer kunnen herleiden. En wat, wat bij ons heel comfortabel voelt. Ik, uh, ik kwam er later pas achter. Dat wist ik eigenlijk pas drie jaar terug. Dat, uh, dat mensen met dyslexie uh, zeg maar, een groot talent hadden voor ruimtelijk inzicht. En toen dacht ik, ja, wat is dat idioot? Dat heeft nog nooit iemand verteld. Ik heb altijd gedacht dat ik ja, dat ik niet kon lezen, maar eigenlijk niet. Per se mijn gave. En dat schijnt echt inherent aan elkaar te zijn. Dus ja, als jullie nou eens iets hebben waarvan je zegt: nou, ik, ik, kan, ik kan de bal niet in het uh, doel schoppen, dan moet je misschien gaan zwemmen. Of, uh, of wat anders. Als je, als je daaromheen eigenlijk alles creëert en, en, en, en je ook laat inspireren hoe je een interieur in moet richten of, uh, om, of, of lekker op een fiets moet gaan fietsen, of, of dat soort dingen, dan, ja, dan is dat eigenlijk een, een heel mooi startpunt waar, waaruit je alle antwoorden eigenlijk kan vinden, denk ik. Mooi verhaal, mooie fiets en inspirerende avond. Ik vond het fantastisch uh, inspirerend. Um, en uh, ja, als je hier bent geweest, dan heb je meteen weer een gevoel van, oh, ik moet ook weer, uh, weer, uh, weer nieuwe ideeën maken voor, uh, voor de toekomst. Ik ben vooral onder de indruk van, uh, van zijn presentatie. En uh, hoe gepassioneerd hij dingen heeft uitgelegd. Dat motiveert me ook weer in mijn eigen werk zeg maar. uh, Wat ik voor mezelf meeneem is dat ik misschien ook meer op die manier uh, ja, uh, in mijn werk moet staan. Dat ik gewoon vooral mezelf moet zijn. En dat ik daarmee ook uh, klanten uh, trek of klanten bij me blijven die, uh, die bij me passen. En ik denk dat dat belangrijk is.